Vin Kluiver, jouw verhaal. Je moet volgens mij enorm genoten hebben. Ja, ik denk uh, als team zeiden geweldig gevochten. Uh, op papier denk ik een lastige tegenstander in Noordwijk. Ik bedoel, ze uh, zitten tu natuurlijk wel een competitie hoger. Maar ik denk dat we geweldig als team hebben gespeeld. Uh, Eerst zelf een hele goede helft van ons. 2 naar voor. Daarna moeten we dicht houden. Uh, toch nog 2-2. Ik vond de scheidsrechter ook niet echt... Uh, meehelpen. Maar als je ziet uh, hoe we 120 minuten vol spelen met elkaar, jonge jongens erin. Ik ben zelf natuurlijk ook nog jong, maar allemaal jonge jongens erin. En uh, gevochten en gestreden met elkaar en dan uh, ja, die penalty-serie, uh, ik wist dat we hem gingen winnen. Ik vond het heerlijk om te zien en uh, ja, we zijn gewoon een ronde verder, dus uh, ik heb genoten van ons allemaal. Ik zeg nogmaals, dit was echt ook een wedstrijdje voor jou, hè, waar ja, je bestrijd. werkelijk kan, kan vechten tot ja, je erbij ja. neervalt. Ik uh, zei van tevoren, al trainer kwam van tevoren naar me toe van uh, dit is een wedstrijd voor jou. Vecht uh, en uh, winnen. En, uh, ik wist zeker dat we een ronde verder gingen. Ik, ik denk dat we als team en als club en die sports waren geweldig. Ik denk dat we het geweldig hebben gedaan met z'n allen. We gaan gewoon de koker in. Terwijl uh, met name die dode spelmomenten van Noordwijk, bij, bij dat ja. doorkoppen en zo, Maar daar hadden jullie je zo goed op uh, geanticipeerd. Ja, we, hadden zeker, uh, we hebben van tevoren allemaal beelden gekeken met Stefan uh, boven. En we uh, ja, wisten jullie die spits, uh, die zoeken ze de hele tijd. Nou, je hebt het gezien. Op een gegeven moment ging ze zelfs niet meer voetballen. Maar was het alleen maar uh, pompen naar de spits toe en hopen dat hij ergens goed ging vallen. En, uh, maar we, we stonden goed uh, bij corners en bij dode spelmomenten. En, uh, ja, hoe, hebben ze een goal gemaakt in een dode spelmoment? Volgens mij niet, hè? Nee, volgens mij ook volgens niet. Volgens mij niet. Nee. We hebben het goed uh, gedaan. We zijn niet de grootste met z'n moet ik eerlijk zeggen. We hebben niet, uh, net zoals uh, Noordwijk, bomen van 2 meter 10. Maar uh, ik denk dat we geweldig stonden. En uh, ja, we hebben hem gewoon over de streep getrokken met z'n Zeker. En uh, daar, daar heb jij uh, heel goed aan uh, meegewerkt. Mee en uh, ja, ik moet zeggen, elke wedstrijd uh, wordt je beter en beter, uh, vind het, uh, het gaat lekker. Ja, ik voel me goed. En uh, ik ben blij dat ik hier zit. En uh, ja, ik moet elke wedstrijd, we gaan stelken ook nog een niveautje hoger, dus uh, ik hoop dat ik dit vast kan houden. Ik ben blij met het vertrouwen. Dus, uh, Oké, okay, op naar het uh, niveau van uh, zaterdag. Uh, wezen, zaterdag he? gaan we ook weer winnen, drie ja. punten. Okay.